Waar gaan we heen dan, Barber, nu? Naar oma? En wat doet die gekke zwarte hond op het kleed hier plassen? Ja, Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Zullen we er buiten nog uitlaten? Ja. Oh ja, Nelly. Thanks voor de pen. Papa. Mama. Brian. En... Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Toen was is Alex, toen was die in een kip veranderd. Oh, is die in een kip veranderd? Ja, als je dit pakt. En als je dit pakt, ben je deur. Oh. En als je koe pakt, ben je een koe een en schaap. Echt waar? Ja, ben je een blokje. Maar hoe kom je aan dat boek? Weet ik veel. Weet ik, Kijkers je de boek niet laten zien. Kan jij het laten zien, Berber? Laat de voorkant van het boek maar eens zien welke Brian heb gehad. Minecraft Earth, de ultieme gids. En de zombie. En pik. Hè? Pik. Ja, ik zie het, Steve. Zullen we gaan klaarmaken? Schoenen aan, Brian. Kikkerbo. Oh, Kiekeboog. <laughs> Goed even denken en dan kunnen we gaan. Ja. Spullen pakken, Berwa, jas aan. Laat maar eens zien hoe goed jij dat kan. Zo, knap. Hoppa, heel goed. Oh, knuffelkontje. Zo, sleutel. En dan gaan we naar het tankstation. Sissy. Hier, Sissy. Sissy. Sissy. Sissy. Ja. Moet jij nog vast? Ja. Gaat mama hier blijven? Bij je? Nee, natuurlijk gaat mama mee. Zo, het tankje is ook inmiddels gedaan. Hè? Kids zitten lekker op de tablet. Kijk, Brein ook mm. op de tablet. Mama op de telefoon. Ah, oh, dat is zo'n leuke reis. We staan nu bij een welbekend kiprestaurant. Ik geloof dat er eentje een heel erg truc heeft. Vind ik vind het Ja, maar die krijg ik niet. Is niet goed, gefrituurde kip voor Sissy. Ja, vergeet je tablet niet, mate. Ik denk, je gaat de hand geven. Zullen dus we Brian eens eruit laten? Lukt het, Brian? Werber, ja. ik mama, mama. Berber, pak je toch. Werber, pak je toch snel, voordat de deur dicht gaat. Maar, maar. Waar moeten we dan heen? Ik weet niet welk nummer Oma woont, dus moet even wachten. Moet even aanbellen. Ja, weet je het? toch? Die was heel leuk. Vol. Kijk eens wie er komt. Normaal moet even het ja, nummer invoeren. ik weet niet welk niet het nummer het is. Het dus we is nu een beetje te weg, denk ik. Ik het uh, nummer niet. Uh, ik ga ze gewoon bellen. Ik weet dat niet, het was maar in twee van de Waar gaan we heen dan bij me nu? Naar oma. Naar oma? Uh, een paar mensen in een straatje. Ja. Papa wil zo'n chillkastje. Ja, ze is dan open nu graag voor beneden. Oké, dan gaan we toveren, dan gaan we die deur open toveren. Ga maar dan naar wijzen, Brian? Wat doet hij dan? niet Gaan Ga maar zo doen. Nou, wie is daar? Wij. Ga ik met de trap? Met papa! Vol maar naar. Moet je hem nog hoger? Nee, naar links. Die kant op. Dat mama. mama. zit nog in de lift. Ik zie je al. op de knop Hallo. Hello. En wat doet die gekke zwarte hond op het kleed hier plassen? Tuurlijk. <tiedacht> Tuurlijk. Zullen we er buiten nog uitlaten. Zo. oma heeft Zijn we bij oma? De jas lekker uit. De papa gaat nog even weg, dus. Ik ga geocashen. Jij wilt lekker bij oma blijven lijkt mij. Ik ga je schat zoeken. Ja, en mama. Ja, mama blijft ook hier. Ja, en nog mama. Welkom mama. De familie Romein. Ik heb de kinderen en het vrouwtje afgedropt in het uh, Alkmaar. En ik ben zelf even gaan geocachen in warmer huizen. warmen huizen. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ga er hierheen zoeken. En wel meerdere hier in de omgeving. En uh, ja, hier achter mij een kerkje. Je kent het wel. En zo ben je aanbeland bij een monument voor oorlogsslachtoffers in Nederland en vooral hier in het uh... mooie Dam wou ik zeggen, maar ik weet helemaal niet meer waar ik ben, Warme Huizen. Dus uh, ja, we gaan uh, naar de auto terug. Half vier geweest, we gaan eens naar een Shell om het even af te maken, want ik heb de auto uh, van buiten gewassen. Ik wil hem eigenlijk van binnen ook even poetsen, ik heb hem al stofzogen. Ik ga even bij een Shell ga ik al het vuil weggooien en vanaf daar... Uh... Ga ik weer naar het huis van oma en Brian de Berber? Ja, dat is. Dus. Ik rij nu in warme huizen, althans, ik ga nu huizen uit. Ik ben net ergens werken dan, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ik rij nu voor een boer met zijn melk. En er zit er eentje over haastig willen inhalen. Nou, ik geef het de tijd wel. Rustig aan maar. Elke minuut voor elke minuut. Alles op zijn tijd. Kan ik de meeste genieten van de omgeving? Ik laat jullie even meekijken. Mooie buurt, hè? Ja, echte kaas, dat komt uit de Weemster. Dat je het weet, lekker hoor. En zo ga je van Warm Huis naar Alkmaar. Ja, waarom? Omdat het kan. En omdat ik anders moet stilzitten bij schoonmoeders. En ik hou niet van stilzitten, ik wil gewoon leuke dingen doen. En ik hou van een geocache. Zo, bij het tankstation aanbeland. En we gaan eens naar binnen. We gaan eens een uh, reiniging zoeken en uh, de rest. Tot zo. De familie Romein. Ja, Kijk, ik Mag naar binnen. Ik mag naar binnen. Zo, we zijn weer uh, in de flat van de uh, schoonmoeders. We hebben lekker geocache We hebben de auto gewassen, schoongemaakt. Oh, En uh, Hier gaan we naar schoonmoeders toe. Kijk eens er ooit. Nee moet het toch echt de deur open doen. Help me. Help me. Help me. ABC. Happy New Hé! Ik heb daar heel veel gevonden, ja. Daar is papa weer. Hallo allemaal. Zo. Nou, is papa en dan gaan ze in een aparte kamer zitten. Wat is dat nou? En hoe was jouw dag? Was je het leukje? Ja. Papa heb geen Heel veel Jill gevonden, nog Jill in de mensen gezien. Oh, de voorzichtig. Volgens mij werd jij geroepen dan mama. We zijn Hallo. Bijna. Wat gaan we zo doen? We gaan Poop. lekker een broodje. Poep. voor steeds. Broodje poep. <lacht> broodje poep. <lacht> broodje poep. <lacht> Wat heb je gevonden? Wat is dat? Een steentje. En wat voor steentje is dat? En met een beetje goud en zwart. En waar hebben jullie die gevonden? En op de dinotrap. Op de dinotrap? trap Leuk. Wat gaan we eten? We gaan broodje knakworst. Broodje wat? Poep. Nee, we gaan. gaan heb mijn beker. Broodje knakworst. Ja, dat is een kremmen, dat echt... oh, je beker lekt. Je beker lekt. Ja. Ik vind het lekker hoor. Jij slaapt zo heerlijk in de auto. We kunnen alvast nog camera aan doen. Ja, dat wel. Maar dan is het koud in de auto, denk ik. Als jullie met een natte. Dan doen we onze jas aan. Eén. Eén. Dan moeten we even een beetje eraf pakken. Ja. Ja! Ja. Het oh wordt gemarteld. Ja, we gaan eens lopen. Ja. Zo, zeg nog even hallo Peter. Hallo Peter Poep. Peter Poep. Ah. Ik ben vlak bij Peter net geweest. Ja. Brian, toetje je op. Ga jij dan met Brian je pyjama aandoen? Nee. Ja? Ja. je nou te lekker slapen. Kom, gaan jullie pyjama's aandoen? Ja, dan. Oh, Brian, je Ja. En dan zit het dagje ook maar er alweer bijna op. Kijk, daar zitten dan. En de schaatsen kijken. Ja. Op de troon, ja. Nou, ik heb ook best wel een troon. Ik zit daar, ik zit, daar, ik zit ja, op de het, ja, Ik zit op de, op de van de van Nee, koning. Nee, nou, maar ik zo het dag ja, okay. dus dus op het. Ja, ja. verjaardag het. Oké. Dus je moet even lang zo leven Lang zal die leven, lang zal die leven. Hé, Lukt het eerst pyjama zo aan? Nee. Schiet op. Pyjama's aan, nou, Brian oh. heb ze pyjamabroek aan? Nee! Nee! Hey, hij hey, die pyjama. Jij ja, hebt hem al bijna. Pijama. Oh. Beber, <laughs> je pyjama. even op mama wachten. Die zit denk ik ook te plassen. Ja, want het ligt te zien wel. Gaan jullie even kijken of jullie alles hebben? Niet aan de deur komen. Gaan jullie even kijken of jullie alles hebben wat mee naar huis moet. Want anders ga ik allemaal even weg. Dit is de gang waar oma woont. Hè? Ik heb zijn pussel met twee stukjes eruit. Gaan jullie oma nog even gedag zeggen? Dat was zeker gezellig. Ja. Bye, Tot, de keer. Tot de volgende keer. met de verjaardag. Van mama en oma. Precies. Ja, gaan, we bedenken. gaan wij met de trap weer. We hebben de lift op met de trap naar mama? Gaan wij met de trap. Stoere mannen. Ja. Wat zeg je? Ja, nou gaan wij alvast naar de auto. Doe ze er maar open. Zo, daar gaan we. Waar moeten we dan heen? Die kant op. Wat zeg je? We staan op dezelfde plek als vanmorgen. Gaan we deze kant op? Daar staan we. Het is heel donker. Hij zet zichzelf vast. Je durft het nu niet zeggen hè, dat je in jezelf kletst. gaan <lacht> eens rijden 100 kilometer. We zijn weer thuis. Ik ben heel blij met de bekjes. Dankjewel, Bibi. Oh, en jij, Berber, heb jij nog wat te zeggen? Niks. Nee, zal papa de vlog afsluiten of wil jij dat doen, Brian? Ja. Ik, oké. Okay. Nou, dan ga ik. Bedankt voor het kijken, geef even een duim omhoog als je deze video leuk vond. Druk even op abonneren. En het hele riedeltje, belletje, je kent het wel. Tot de volgende, ik ga mishandeld worden. Wauw, oh, mijn Oh ja Nelly, thanks voor de pen. Ik bezorg hem nog wel bij je terug. <laughs> Tot de volgende.